Ik heb zo'n Daar ligt het. Het is niet echt veel, maar het is beter dan gisteren. Hé, hey Joyce! kom maar, Joyce! Ho die Kijk eens Joyce! Kijk eens Joyce! Kom eens Hoe Ho Joyce! Joyce. Ik gooi hem erin. Goed? Hé hey Blackjack! Kijk eens Blackjack! Hey, black chick.